Dit is de SMEG C9 GMXNLK 9, een 90 cm breed roestvrijstaal fornuis voorzien van een gaskookplaat met zes branders van verschillend vermogen. Linksvoor bevindt zich een wokbrander met een vermogen van wel 4,2 kW. De bediening van het fornuis bevindt zich onder de kookplaat met de klassieke SMEG knoppen. Hier bevindt zich ook de programmeerbare overklok.